Hallo, ik wil graag wat vertellen over attachment parenting, hoe ik erbij gekomen ben, hoe ik het gevonden heb en wat het voor mij en mijn gezin inhoudt. Um, ja, wat ik vooral tegenop zag toen ik ontdekte dat ik zwanger was, was dat ik um, de komende 20 jaar of 18 jaar uh, een soort politieagentje moest gaan spelen en um, ja, dat het Kind het middelpunt van mijn leven zou worden en zoals dat hier in het Westen vaak gaat. En ja, ik heb veel gereisd, dus er was me wel eens opgevallen in andere landen dat kinderen daar meer een vanzelfsprekende plaats binnen het gezin krijgen en dat er niet van alles voor zich geregeld wordt, dat ze hun eigen speelgoed hebben, hun eigen kamer, hun eigen zus, hun eigen zo. Um, het is meer je leeft met elkaar en uh, dat zag ik vooral in, uh, in Afrika en in Azië en in het Midden-Oosten. Wat minder, maar in ieder geval dat sprak me heel erg aan. En toen kreeg ik van een vriendin, Susanna, een boek en dat heet Op zoek naar het verloren geluk. En zei dit moet je echt lezen. En de titel alleen had ik zoiets van, mm, klinkt een beetje als een, een zelfhulpboek en... Um, nou, ik, ik liet het eerst een paar maanden liggen. Het, het is trouwens van Jean Lidlof. De voorkant ziet er ook al niet, niet best uit, dus um, ja, het sprak me niet zo aan. Uiteindelijk werd um, ik zwangerder en zwangerder en zwangerder en je kunt op het laatst niks meer. Dus ik dacht, ik geef het even een try. Ik probeer het eens. En nou, wat ik toen gelezen heb, ik ben er nog steeds helemaal ondersteboven van. En... Uh, ik vind het ontzettend leuk dat ik het gevonden heb en wil het ook heel graag delen. Uh, ik ben ook niet de enige gelukkig. Er zijn duizenden mensen die attachment parenting uitvoeren over de hele wereld. Um, en in de westerse maatschappij begint het nu ook door te dringen. Het is niet iets nieuws, het is eigenlijk gewoon weer logisch nadenken, vertrouwen op je intuïtie en vooral vertrouwen op je kind. Um, goed, ik zal even vertellen, het boek van Jean Lidlof, Op zoek naar het verloren geluk, of in het Engels The Continuum Concept, um, is uh, geschreven door Jean Lidlof. Heb ik al vier keer gezegd? sorry. Um, en zij was uh, een jonge vrouw, ze was aan het reizen en ze werd door twee Italianen gevraagd van God, wil je mee diamant zoeken of naar een diamantmijn uh, in Brazilië. Ze zat toen in Italië. Ze is dus officieel, uh, komt ze uit New York. En zei zo, oh prima. En nou, ik geloof dat ze binnen een dag in de trein op weg naar het Braziliaanse oerwoud zat. Op weg naar een diamantmijn. Ze kwam er ook niet echt om diamanten te zoeken. dus ze was gewoon op zoek naar avontuur. En uh, zo kwam ze na een hele, hele lange reis terecht bij de Jekwana's in het Braziliaanse oerwoud. En um, daar heeft ze uiteindelijk bijna twee jaar gewoond. En ze kwam er ook niet uh, vanuit een soort antroposofisch oogpunt. of uh, Ze had zelf toen ook nog geen kinderen. Dus ja, ze leefde daar gewoon. En uh, ze heeft gewoon geobserveerd en meegekregen uh, wat daar gebeurt. Pas jaren later, toen ze thuis was. En uh, toen, viel, toen viel er van alles op hun plek. Op zijn plek. En toen kreeg ze dus ook... De, dra de, hoe heet het iets, de ingeving om dit boek te gaan schrijven. Want wat haar opgevallen was, was dat de kinderen daar um, ja, ontzettend makkelijk zijn. Niet makkelijk in de zin van je ziet ze niet, je hoort ze niet. Zoals hier vaak uh, in het Westen kin makkelijke kinderomschrijving worden. Een goed kind zie je wel, maar hoor je niet. Het heeft veel te maken met gehoorzaamheid. Daar uh, is het anders. De kinderen zijn... Uh, sociaal, um, ze, volgen, ze volgen de ouders, ze huilen veel minder, uh, dingen als koliek uh, komen daar vrijwel niet voor. Um, de kinderen helpen elkaar, uh, er is ook een soort samenleving uh, op zich voor de kinderen. Uh, de kinderen houden zichzelf veiliger dan ze hier doen. Um, ze, ze bijvoorbeeld op hun derde of vierde helpen ze al mee met koken, ze werken bijvoorbeeld al met messen, ze, werken, of ze zitten bij het open vuur. Um, natuurlijk heb je in het westen hele andere gevaren en daar zal ik ook nog een keer een videootje over maken. Maar um, het uitgangspunt is eigenlijk dat de yekwana's een diep, diep, diep vertrouwen hebben in hun kinderen. Dat ze sociaal zijn en dat ze slim zijn. Um, dus je hebt daar geen helikoptermoeders die oe, oe, oe boven hun kind hangen en elke beweging volgen. En uh, totaal denken dat het een, een, een wezen is wat uh, in zeven sloten tegelijk loopt. Is er helemaal niet. De jaykwana's zijn niet gericht op hun kinderen. Uh, dit klinkt heel raar. Hoe kun je nou niet gericht zijn op je kinderen? Ze, ze zijn uh, gericht op hun familie. Kind is daar een onderdeel van. Dus die equana leidt gewoon zijn eigen leven en een kind past daar, past daar gewoon heel natuurlijk bij in. Het is ook heel welkom, het is heel vanzelfsprekend, maar het is geen expliciet rechten op je kind. Dus um, in, in het Westen stellen we vaak vragen aan kinderen die ze helemaal niet kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld omdat ze nog niet kunnen praten. Maar we willen ons richten op het kind. We willen een reactie van het kind. Dus bij baby's zitten we al koekoe, koekoe, koekoe, baba, ko, ko, baba, baba, baba. En wat wil jij dan eten? En wat wil jij dan spelen? En die kinderen kunnen helemaal geen antwoord geven. Het is ook heel goed bedoeld, maar de jekwanes ja doen dat niet. Een um, kind is gewoon altijd op de ouders. Het is altijd bij hun. Het wordt gedragen, het wordt verzorgd. Het is totaal vanzelfsprekend dat ze altijd samen zijn. Maar er is geen expliciete aandacht van, uh, ja, helemaal gericht op het kind. en De ouder is gewoon de leider en dat spreekt voor zich. en Ja, daar wordt ook niet bijzonder over gedaan of zo. En als ze bijvoorbeeld kunnen lopen, de kinderen, uh, en ze vallen, dan gaat de moeder daar niet heen. En oh, en helemaal overstelpen met haar bezorgdheid en haar emoties en haar angsten. Van oh, schatje, kom maar hier en wat is dat erg en wat zal het zeer doen. Gewoon, ze wachten tot het kind naar hen toe kan komen. Tenminste, dat is pas als het kan lopen natuurlijk. En dan laat ze het kind uh, op hen afkomen en dan is er een soort van zelfsprekende beschikbaarheid. Tuurlijk is het kind er. Maar je pakt het kind gewoon op. Je blijft rustig. Uh, je vermoeit het niet met jouw emoties, met jouw angsten. Je bent er gewoon. Je probeert heel rustig, heel kalm te aarden en je houdt je kind vast en moet het huilen. Laat maar huilen. Duurt het 10 minuten? Duurt het 10 minuten. Duurt het 20 minuten? Prima. Ga je ondertussen misschien verder met koken, terwijl je je kind gewoon in je buidel bij je draagt en laat het lekker huilen. Dan ben je natuurlijk niet van laat het lekker aan de lot over. Je gaat ook niet het kind negeren. Je bent echt wel met je gedachten bij het kind, je, je voelt empathie voor je kind. Maar meer hoef je ook niet te doen. Dat kind dat uh, regelt zijn eigen emoties wel. Er is een vertrouwen in dat het kind wel weet wat goed voor hem is. Um, er vloeit allerlei gedrag uit voort, maar de meest bekende gedragingen zijn dat je dus je kind uh, vooral het eerste jaar, zolang het wil, uh, draag je het bij je. Uh, op je lijf. En uh, je geeft het borstvoeding, uh, het liefst zo lang mogelijk exclusief borstvoeding. Um, in het Westen is dat heel raar. en Tieten mogen overal tevoorschijn komen. Ze mogen zelfs tevoorschijn komen om een puntenslijper aan te prijzen. Je mag ze op tv laten zien, uh, naakt en in de olie gezet en glimmend als, alsof er twee gebruiksvoorwerpen zijn. Maar als je ze tevoorschijn houdt om je kind te voeden, <hums> moet dat nou? Dat hoef ik niet te zien, wat vreselijk. Uh, dan, dat is ontzettend raar. Dat wordt, daar wordt hier heel raar naar gekeken. En alsof de moeder een beetje um, uh, hoe verlatingsangst heeft en het kind uh, bij zich wil houden. Um, eigenlijk is dat heel apart hoe wij dat hier in het Westen doen. Um, in andere werelddelen, uh, waarschijnlijk de meerderheid van de wereld, um, draag zijn kind bij zich? In, in India bijvoorbeeld, um, in Afrika, in Azië is dit een, uh, heel gebruikelijk om je kind gewoon altijd bij je te houden. En het te voeden wanneer het honger heeft. Dat betekent dus ook als je kind huilt, dat je kijkt wat er aan de hand is. Uh, in het Westen wordt daar vaak uh, angstig op gereageerd. Van, oh, maar als je reageert op alles wat het kind wil, dan krijg je een vreselijk verwend kind. Want dan denkt het dat het het hele leven precies kan krijgen wat het wil. Ik geloof dat zelf niet zo. Ik denk als je zo klein bent, als een baby, je hebt alleen de mogelijkheid om je uit te drukken. Non-verbaal en met je tranen of met je stem. Um, en er wordt dan naar geluisterd. Dat geeft gewoon boodschap af van. Oké, okay, wat ik zeg is legitiem. Er wordt naar mij geluisterd. Ik ben belangrijk. Ik heb een plekje in deze wereld. Um, de boodschap die je afgeeft als je het kind maar laat huilen, zo van nou, jij moet je zelf leren in slaap te huilen bijvoorbeeld, is van, um, ja, ik word er al een beetje kriegel van als ik eraan denk. Um, ja, het is van, um, ja, dat, dat, dat je er niet toe doet, en dat je het bij het foute eind hebt door te denken dat je troost nodig hebt. En dat het uh, bij je moeder willen zijn geen oprechte behoefte is. En uh, daar moet je zo snel mogelijk van af. En het is allemaal vanuit angst gedacht. Van oeh, straks wordt ze niet zelfstandig. Geloof maar je kind zal niet tot je achttiende op je lijf willen zitten. Altijd bij je willen zijn. Uh, dat gaat heel natuurlijk vanzelf. Dat heb ik ook met mijn dochtertje gezien. Ik heb haar de eerste maanden gedragen. Maar nu loopt ze. en ja, uh, Vooral als we ergens op visite zijn. Ze ziet ons later wel hoor. Doeg! En dan is ze nog maar één. Uh, ik ga dan ook niet achter haar aan. Ik laat haar prima. En uh, ik ben beschikbaar. Dat is het enige wat ik hoef te doen. En ik vertrouw. En ik let altijd op. Tuurlijk let ik altijd op. Maar... Um, ik probeer niet overbezorgd uh, achter haar aan te rennen. En ik heb al situaties gehad waarin ik denk van, wat in vredesnaam gaat ze doen? En ze bleek intelligenter te zijn of slimmer of in, meer inzicht te hebben dan ik ooit had kunnen vermoeden. Ik heb wel eens gezien dat ze bijvoorbeeld uh, op de bank zat en met haar hoofd als eerste van de bank afging. Ik pak dan heel voorzichtig haar uh, jasje vast, zodat ze niet merkt en ik kijk dan in vredesnaam wat ze gaat doen. En dan kan ik haar tegenhouden als ze inderdaad echt uh, iets doms doet. Maar mij is opgevallen dat het zelden gebeurt en dat mijn vertrouwen zelden door haar beschaamd wordt. Uh, ze maakte zich stijf als een plank. Ze liet zich uh, glijden als een soort plank. Uh, ja, zo, als een hard woord liet ze zich van de bank afgeleiden. Ze strekte haar armpjes uit om zich op te vangen. En deed er één beentje eraf, twee beentje eraf. Nou, zo heb ik al honderden voorbeelden gehad waarvan ik denk van, ah, oké, okay, maar toch vertrouwen, kijken. En wel er zijn om, want ja, een baby heeft gewoon nog niet zoveel levenservaring. Motoriek is nog niet zo goed. Dus ik ben er wel altijd. Maar ik kijk wel, ik geef haar de kans om te ontdekken. Wat ze wil doen. Tenzij het veilig is, natuurlijk. Ik heb het niet over situaties. Dat een kind de weg oprent of iets dergelijks. Dan ga je niet kijken wat hij moet doen. Dan pak je haar. En dan breng je haar in veiligheid. Logisch. Um, maar in ieder geval is er een basisvertrouwen. Ik geef haar het voordeel van de twijfel. En um, ja, dat bevalt me ontzettend goed. Um, helaas ik mijn dochtertje geen borst voor niet meer. Ze is met tien maanden gevallen. En heeft haar tongetje toen zwaar beschadigd. En um, ja... Ze heeft haar evenwicht verloren. En is toen uh, van uh, de bank in de caravan gevallen. En ik was te laat om haar te pakken. Mm, heel verdrietig. Maar um, ja... Heel jammer is dat. En, ik heb nu, ben nu op zoek naar een donormoeder voor melk, maar dat is een heel ander verhaal, dus daar wil ik nu niet op ingaan. Dit was in ieder geval mijn eerste kennismaking, uh, of mijn eerste uh, introductie over attachment parenting. Ik ben er ontzettend enthousiast over. En het is ook geen beweging. Volgens mij ben ik de enige in Groningen die het doet. Als er meer mensen zijn in de buurt, hoor ik graag van jullie. Uh, zou ik heel leuk vinden om dat in de comments te lezen. En nou ja... Uh, het eerste wat ik zou doen is als je het interessant vindt, lezen uh, het boek van Jean Lidlof. En ik verkoop het ook in mijn uh, boekenwinkel www.lifehackingshop.nl. Ik zal het ook even beneden hier zetten. Uh, maar je mag het ook ergens anders kopen: bij Bol of Management Book, of op Marktplaats of op Amazon. Kijk maar, het hoeft niet veel te kosten. En nou, in ieder geval hoop ik nog veel filmpjes te gaan posten. Ik had niet verwacht dat het zo lang zou worden. Ik ben normaal niet zo lang van stof. Maar uh, ik hoop dat het interessant is voor jullie.